Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een digitale weegschaal waarop u uzelf in uw rolstoel eenvoudig kunt wegen? Dan is de digitale weegschaal van Tomzorg een zeer goede keuze. Met een schuine aanloop zodat u makkelijk met uw rolstoel erop kunt rijden, een ruim plateau waar u de rolstoel op de remkeur op kunt fixeren en naast u een zeer duidelijk afleesbaar display waarop direct het totaalgewicht staat gemeld. Tevens is er ook historie in op te slaan, zodat u ook het verloop van uw gewicht over tijd kunt aflezen. Dus, eenvoudig op te rijden, met een heldere display eenvoudig af te lezen, digitale weegschaal van Tomzorg. Gaat u over tot de aankoop van deze digitale weegschaal? Dan mensen u daar natuurlijk heel veel plezier mee en hopen u in de toekomst bij Tom weer terug te mogen zien. Hartelijk dank.